Jongens, nee, jullie gaan gaan doodgaan, hè? Dat zwaait al wat. Mofi, nee. Ik denk dat ik gelf heb. Fix all my, my deals. Oh, ik heb gelof gekild. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, we hebben hel of één die gemaakt, ik vind het helemaal prima. Ik heb gelof, we hebben gelof of zeker gekild. <laughs> Yo, Lutschkenning is deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug met een nieuwe video op Supreme Games. Jongens, vandaag zijn we naar God gegaan en hebben we upgrade twee keer gekillt en in DTR gemaakt. Dus we wow, waren bijna redable. Hopelijk kan je genieten van deze video. Laat het zeker van een like achter, dat zou super tof zijn. Hopelijk kunnen we gaan voor die 50 likes en geniet van de video. Boeien. Wie is hier achter? Uh, wat er iemand gezegd van ons of niet? Nope. Nee, dit is een Naked. Chase is een Naked. is iedereen hier? Vloedje, vloedje, kom! Andreas, kom! Ik heb geloof. of... Oh my god! Jeez. Ik zie PS4. Ik heb op kot nou, Zullen we die weer even beeten? Oh nee, nee. nee, nee. Nee, Waarom gaan we kot? la la kot? la la la la la la la la la la la twee een 2 la la la la dat. la is la la la la la la la Ik zweer het je. Een op in toch? Inderdaad, <laughs> yeah, dat well. ben ik hem eens. Zo makkelijk kan je het zeggen, natuurlijk. Hey, ik is is ga even recht. Ik ga even recht. Je kan niet recht. Je kan niet recht. Je kan niet Ik Je kan niet recht. Je kan niet recht. carry, kan carry. recht. Je kan niet weg. Je kan niet recht. Je kan niet recht. niet Neuk ze, niet trouweged worden. Oh, spot, spot. Ja, spot. in de in. Dit zijn mijn laatste pols. Ze pushen, ze pushen, ze pushen. Hij ze pushen. Ze pushen, ze pushen. Ik ben aan de motor. Eentje! Invis een Kot, kom, En we zijn genoppt. Oh my god, en mee hè. Fight ze maar, fight ze maar, fight ze maar. Fox Ilias, fox Ilias. Ilias is nog steeds gefocust. Fight ze maar. hij Ze rennen gelijk waarschijnlijk. Ze rennen waarschijnlijk gelijk. En dan komt zo meteen weer met zijn fik. Deze guy is loop, deze guy. Eentje spult naar de exit. Die gast dom. Alright, push cold, push cold. Ja, yeah, let's go. Call, fight, maar ze hebben volgens mij geen pots meer al, als ik het zo zie. Nee, ze hebben geen. Input. Iemand gaat booswemmen, oh, Iemand okay, gaat okay, dan okay. booswemmen. Noord, Noord, Noord, Noord. Noord pikt. Wat oh, fuck zo? So. Ze je geen je rest. Daarom. ro, we zijn wel niet eens. Dit is niet de hele tijd. Zie je of ren ook, zie je oh. of ren, ze rennen allemaal. Ze doen fucking raar, Pak die soepkin, pak die soepkin, pak die soepkin. Joost? Ja. Als ze rennen, die is net aan het farmen. Ze zijn aan het farmen terwijl wij bezig zijn. Ik Je een zie je achter jullie. Achter jullie, breng wel hem. Breng wel Oh my god. Er zitten nog een curl in de achter jullie. Hallo, knockback! Dank u. Oh, ik ik nou, kom naar die toren inderdaad. Fuck. Ga gewoon inderdaad naar die toren. We nee, ja, zijn... gaan pushen in die toren, ja, ze ze gaan de toren. Ja, we gaan de toren in. We zijn dood hier. Serieus. Dit is onze nee, dood. Nee, zijn... Als je doorloopt, als je doorloopt. Ja, ik word gekoord. Nee, nee, nee. Ze hebben een bart, ze, ze hebben een bard. Jullie zijn fucked. Jullie zijn je je fucked. Ze zijn fucked. Terug. Letterlijk. we zijn fucked. Ik word hier gekoord. Ik, ik weet niet wat voor Kom maar met klikken waar. Hij komt naar beneden. Dan. Zoek een bart waar zit een bart? Een bart zit helemaal boven op de, de toren. Die faction die aan het is genoegd. Helemaal boven op de toren. Oh die gaan naar beneden. Ah oh, nee nee, een bard zit hier. Bart zit hier boven. Op die op die uh, bom, zeg maar. Nee, hey, waar de fars zeg? Ja, Help op elkaar even. beneden aan de fucking toren. Ja, die bart is dan toe op, waar zit hij? Ja, ik weet het. Ja, ik weet het, ik weet het. Ja, ik mijn cult, kut. Oh, die zit er. Ja, maar ja, dat is kut, want... Die Bart is fuck, die Bart is fucked. Komt gewoon weg. We gaan gewoon rechts. Rox op die part, die part is fuck, die Bart is fucked. Ja, ik ben Pulsie ze gaan mij proberen te knocken Bart is dat ja. switchen, Bart hij is dat switchen. Is hij is switchen. Hij is He, ik heb een zoveel gehit mijn gold Ik heb een zoveel gehit mijn gold Drop! Ja, let's go! Ja, let's go! Ga op seal, die cheat. Shial cheat, sheal of cheat, ga op of, of, of, of, of. of is legit, man. Nee, nee, nee. Hij heeft dubbelklikken Hij heeft dubbel bounce, hij heeft dubbel bounce in zijn muis, heb ik ook. Sylv is pulsen die volgens mij. Sylv is pulsen niet. Noord ook, Noord ook, Noord is niet. Net zelf, Noord is echt net, bro. Dit Noord, dit Noord, dit Noord. Sylf help help dan! Sylv ja. ja. ja. is dood. Sylv is is Hij pakt nul keer, wat? Dankjewel. Hij is gevallen, hij is gevallen, hij is doodgevallen. Ja, alle, allebei dood. dood, allebei dood. Die kunnen we gewoon door gewoon helemaal eruit. Ze zijn met vier, ze zijn met vier. zijn met met vier. Lol. Die mensen zijn erachter waarschijnlijk ja. achter. Ga op stack gewoon. Anders is iedereen erin staan. Dit op stack. Ze zijn er nu al uit. We kan letterlijk we op de een staan hè. Ze hebben switch gedaan. Oké, okay, dan liggen we het. Zijn we aan het corner zetten? Dit, dit is hem. Ja, is hem. nog een nok? Ja, je hebt Anders, wij hadden hem. Lekker, nog. Ze zijn al drie, ze zijn al drie. Ze zijn zo snel. Ze zijn ook heel sterk. Leuk, Spijk. Jij yeah, bent op 7 HP, deze Oh my god, ik was gedestrooid door deze WTF, kan iemand mij helpen? Holy WTF! Ja, er zit er eentje tussen bij die gasten, die is niet legit Deze is niet legit, oh my god Ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood Andres, Andres, is Ik ben pearl ik ben pearl Ik ben dood, ik ben dood Oh, nee! Ik ben dood iemand schiezen Minecraft niet doen, één. Oké, okay, ik was bijna oh, oh my god. Oh my... Lekker. Andres, <tied> <tied> <tied> ik echt <vull> kooks. Die gaat zo hard aan het rennen, Andres. Die reed keer. Ik fail op <tied> hem. En hij tromt in. is dog shit, jongen. Reaper is dog shit. Ja, dat oh, is net aan dood vallen. <tied> ik heb een kip e achter me aan. Ik heb een kip achter me aan. Amy, we moeten rennen. We hebben een kip achter me Ik ben dood, Ik ben dood. Fuck Amy! Yes. Amy, ik ben dood! <laughs> <Yes. laughs> jij bent, jij bent de beest. Ik, jij, jij, jij, jij loopt, jij komt wel weg. Als ik je toevallig door de word, je Eh, uh, uh, toevallig. Is Jongens, kunnen jullie alsjeblieft komen helpen? Drop alsjeblieft die kot. Please! Ik ga die kot nokken. Ik, ik ben ook aan het nokken nu. Ik ga Zullen ook Fuck die kot, uh. fuck die kot, help me! Nee, kot, vriend. No er oh, <laughs> is stress deze Volgens mij is het Dutch Elm en de is Dutch Bro, mijn helm no. heeft 20 euro ability. I'm not even joking. Ik moet hier zo hard weg. Ik kan, ik kan, ik kan niet spelen zonder invis. I mean, oh, ik hey, wel? Ja, oké. Okay, ja, yeah, wel. Uh, maar ik zit letterlijk de hele tijd uh, Gelof, Sea of en Noord op mijn bakkers. Noord heb houdt. ik op me, maar dat maakt niet uit. Nou oké, okay, oh, dan heb ik, de... ik nu alleen C of 1 gelf op me. Oh, sorry boedi. Sorry dat er een is. drie man niet op mijn river was gefight of shoot. Ziet me. Oh, vloedje. Ik ja. En nu zit die nog wel. Op. Ja, nu is het. En nu is gelf terug. Eh, uh, bijna gaan opt. Geef me heel eventjes nog. Eh... Um... 5v1 of zo. Ja, jongens, ik kom oh, lekker. Ik heb, soup ik heb zoekkits, ik heb zoekkits. Ik moet even één keer kitten oh, Ja, ik heb genokt, ik heb genokt. we knock, kunnen knock, eventjes knock. door de exit. You kom rennen, boys. En die hoort de gewoon. Ik kom weer eventjes repairen. Geef me heel eventjes. En Waarom is er altijd iemand? Oh, yikes Wacht ben je. Ja, oh, ik weet niet. Het, het, het, het was een leuk om je kent hebben. <gasps> ik zie geloof. Oh. Oh god, gaan jullie nou al weer through? Jongens, jongens, jongens. Nee, jullie jammer. doodgaan, hè? Oh. Dat zwaait al wat. Ik denk dat ik je heb. Fix all... Wat oh, oh ik heb geroep gekild! Ja. Ah! <laughs> wat is het gedaan? Joost, kijk, jongens, jongens, Joost. Ik heb hem in, mep, en hij valt van de map af. Even, <laughs> even kijken. Oh okay, yo, yo, we kunnen uh, deze fighten, ze zijn maar twee, ze zijn maar twee. Die bunnyboss is weer een band. Wie? Bunnyboss nee, is bent weer een band. Yo, yo, yo, kom, kom, kom, toren, kom, toren. we gaan Gelf uh, aanpakken samen met. Ik ben nu inderdaad van Gelf. Gelf heeft al voor die gear enzo, dus we moeten. Ja, we moeten wel lang gaan door dit. Nee, ik ben nu uh, een. Wel... Nee, het schreeuwen, nee. jongen. Ja, wacht wel op die man. Oh, <laughs> <schreeuwen. laughs> Nieuwe dit al upgrade 1 die 50 oh, seconden kort. Ja, yeah, ik ben er nog. Ik Die die is escape. No I I said, way. Die die heeft het gerend. Fuck die iemand verder naar beneden, die heeft die goud. gaan capen. We gaan. Ja, we snel zijn. Ja, helmet. Kom op. Ja! Hé, boys, koos koos koos. Ja, kom We Bodie, ik ben er bijna. Zak. Pak ze met de keys, wie heeft de keys? Ko kill die met de keys. Onus, oh, oh, ga, ga vol op die guy, ga vol op die guy. Ja, maar ze gaan kijken, en ik heb twee, ik heb twee speed, of twee uh, pearls. Ik heb veel pearls. We hebben geloof 1 niet niet ja gemaakt vind het helemaal prima. Ik heb geloof we hebben geloof zeker een killed. <laughs> ik heb geloof 1, <laughs> <echt, laughs> ik laat ga... Laat ze maar, laat, ga, maar, laat, laat yo, ze maar. Yo, Jost, ik ga je zelf een gifje doorsturen. Oeda, ik heb de eerste keer gekeken. <laughs> ik ja. sla hem gewoon één tikje van End. Oh we my god. Ik zo upgrade. Hopelijk heb je genoten van deze video. Ik vond het heel tof om hem te maken en om hem te editen. Het was heel grappig om de hele tijd Gelf te fighten en zeker zijn fiction tot één DTR te brengen. Dat was heel grappig. Hopelijk vond je het niet gelijk te veel fanboyden. Maar ik vond het gewoon heel grappig om, om Gelf op uh, deze manier te killen. Hopelijk heb je genoten van deze video. Laat het zeker van een like achter super top zijn. Hopelijk kunnen we gaan voor die 50 likes. Abonneren als je het niet hebt gedaan. Want in het geval moet je je abonneren. Join mijn Discord. Echt doen, want er vind je veel updates. Vind je al mijn videos, bla bla. Kan je veel chatten met de community. Dus join zeker me even mijn Discord. En uh, ja, gewoon echt enorm bedankt voor het kijken. Speel op Supreme Games. Heel toffe server. Dankjewel voor de support op uh, de video's, ook al heb ik al zo lang niet geüpload. En dan uh, tot de volgende keer. Doei!